Weet jij wat het verschil is tussen een persoonlijke gezondheidsomgeving en een patiëntenportaal? Een patiëntenportaal is een beveiligde website van een zorginstelling, bijvoorbeeld van je huisarts. Dit portaal is door je huisarts zelf gekozen en hij of zij zet hier jouw medische gegevens in. Je kunt in een portaal zelf afspraken maken en soms ook beeldbellen. Elke zorgverlener heeft zijn eigen portaal. Kom je bij meer zorginstellingen, dan heb je dus te maken met meerdere portalen waar je moet inloggen. Een PGO is ook een website of een app, maar deze kies je zelf. Je ziet er medische gegevens van verschillende zorgverleners, zoals je huisarts, het ziekenhuis of andere zorginstellingen. En je kunt zelf gegevens toevoegen. Alle gegevens over jouw gezondheid op één plek dus. Laten we de belangrijkste verschillen nog een keer op een rijtje zetten. Jouw zorgverlener kiest een portaal, een PGO kies je zelf. Jouw medische gegevens staan verspreid over verschillende portalen en in een PGO staan ze op één plek. Meer weten over PGO's? Ga dan naar pgo.nl. Wil je weten wat er zo handig is aan een PGO? Kijk dan naar deze video.